In deze video behandelen we vraag 14 uit het examen van 2021, het eerste tijdvak. Deze opdracht valt binnen het domein meten en meetkunde. De vraag gaat over één van de eerste fietsen met een veel groter voorwiel dan achterwiel. Het voorwiel heeft een diameter van 150 centimeter. De eerste tocht van deze fiets was 40 meter lang. De vraag is hoe vaak draaide het grote wiel rond over de 40 meter. Om te weten hoe vaak het wiel ronddraait, is het eerst belangrijk om te weten wat de afstand is die het wiel aflegt als het precies één keer rondgaat. Die afstand is hetzelfde als de omtrek van het wiel en de omtrek van het wiel is uit te rekenen met diameter keer pi. De diameter is 150 centimeter. Keer pi, dat is ongeveer 3 14 Dit geef je een omtrek van 471 en 23 ste De omtrek van het wiel weten we nu in centimeters, maar de afstand in meters. Om deze door elkaar te mogen delen, moeten we eerst zorgen dat alle beide maten dezelfde eenheid zijn. Bijvoorbeeld door te zeggen 40 meter is gelijk aan 400 decimeter is gelijk aan 4000 centimeter. Nu kunnen we de afstand van 4000 centimeter delen door de omtrek van het wiel. Dit geeft als antwoord 8 en 49 honderdste. Het antwoord is dus: het wiel draaide 8 en 49 honderdste keer rond tijdens de tocht van 40 meter. Je mag je antwoord ook afronden naar 8,5 of zelfs naar 8 keer. Deze opdracht is goed voor drie punten. Eén punt voor het uitrekenen van de omtrek van het grote wiel. Het tweede punt is voor het omrekenen van de afstand.